Yes. Radio. Ja, ik weet niet. Maar het is wel bezig. Eerst zag ik bij mij van shit man, dit gaat helemaal fout. En toen realiseerde ik bij mij van nee, het was hiervoor al hartstikke fout. We gaven kleine kinderen ritten in. Als kinderen 13, 14 zijn dan jagen we ze op, als ze met ze vieren samen buiten spelen. Als ze 16 zijn, krijgen ze een lening van 30.000. Hallo, Augustus, het is geen lening. Het is een uh, studiefinanciering. Maar ze zitten er wel vast de eerste 30 jaar. Als ze 18, 19 zijn en ze komen een mooie meid tegen en ze willen een gezin bouwen of iets. Een huisje, een nestje. Zullen ze niet vinden. We betalen 96 miljard aan de ziektekosten. En één op de drie heeft kanker. Dus mijn vader en mijn moeder en ik stonden de afgelopen vijf jaar op deze podium bijna. Ze zijn er niet meer. Want één op de drie is ziek. En niemand heeft het over het eten. Het zou toch makkelijker zijn, of niet? Nee. Gezonde dingen maken we zo duur... van de stilte, een tijd waar alles stil stond, een tijd waar alles stil stond, een tijd waar iedereen bij zichzelf kwam, tenminste, zo zou het wel moeten zijn. Vijf jaar tegenaan, kan wel moeilijk doen. Ik wil eigenlijk geen oplossingen denken. Die vaccin is fout. Ja, hoe dan? Alles is nog niet eens getest. En nu heb ik net gehoord dat de hoogste gerechtshof van de van de mens van de mens heeft besloten dat een land mag beslissen of ze het gaan kunnen gaan verplichten. Wordt wel heel spannend, hè? De nieuws of today. Ja, dat krijg je allemaal nieuws. gekheid. En toch is het zo. Ik heb het gevoel dat we wel wakker worden. En dat mensen allemaal hunkeren naar, een, naar eerlijke meningen van mensen. Er zijn de leugens, dat zal de oplossing zijn. En met die oplossingen moeten we gewoon de oplossingen vinden om als we hieruit komen, gewoon. met z'n allen eruit te komen. Dus vanuit de good vibration. is dat onze missie. Jongens, mag ik een heel groot applaus voor Good Vibration? Vijf jaar! Yee! Ze is dweller. Als er iets is uh, waar ik voor sta is voor de liefde en de vrijheid en de eerlijkheid. de Respect. Dus uh, jongens, allemaal glazen omhoog. Dat is vijf jaar de Good Vibration. En uh, over de volgende vijf jaar en proost hè. Laten we dat niet vergeten hè. Oké, okay. proost jongens en dames. Oké. Okay. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, vanuit de Good Vibration gaan we nu uh, elke dag uh, gewoon rond deze tijd uitzenden. We gaan ook een beetje vloggen, een paar onderwerpen uh, neerzetten. We hebben vandaag hebben DJ Driver van Wopnieuws News en uh, heel de toe. Dus we gaan even een stukje verder in de zaal in. En, uh, even praten. Naar oplossingen in een nieuwe wereld. Want uh, als we dan toch zijn, tot ziens. We gaan beginnen met een introductie. Uh, iemand op? Bro, alles staat de live, hè? Ja, helemaal perfect, man. Dat yes. maakt dat manier. Heeft ook al maanden. Ik had al jaren met bepaalde ideeën over basisinkomen. Uh, Wat is er nou doen? Dat ja, ik zou moeten krijgen. Ja, maar is het is nou op, uh, heeft dat eigenlijk wel weer op maak gekomen. Zeg maar, ja, ik dat ik het een beetje gebruikt wordt, lijkt het wel gewoon om mensen zeg maar, in een pal kooi te zetten. Nu die ken ja. ik toevallig iemand, heel Heel benadrukt. En die weet daar alles van gewoon, dus ik denk uh, ik ga uit voor het nieuws en voor de uitbureau hier. Om even wat vragen te stellen gewoon, ze hebben er veel van af. Dus, uh, je dus, uh, ik heb vanavond ook Annette bij me gewoon. Annette komt uit Tjechië. Een van de meeste wijze vrouwen die ik kent. Die heeft uiteindelijk ook een wijnse noorden zeg maar. En ik heb natuurlijk een master van de voor, uh, voilà. voor de muziek en voor het leuke zult, of, uh, aanvullende informatie. Hilde, wat is er allemaal aan de hand gewoon? Wat is er gebeurd met ons oude plan en ons oude idee? Ons oude plan en ons oude idee? Nou, ik loop er zelf al jaren mee gewoon. En ik, uh, ik hoor mensen ook al jaren over nog los van andere ideeën van buitenaf, zeg maar. Van, het zou beter zijn als iedereen nou, gewoon een vast bedrag uh, geld zou krijgen, zeg maar. Zodat iedereen gewoon in ieder geval kan huren en kan eten. En uh, als ze dan meer willen, een auto of meer dingen, dan zouden ze daarvoor kunnen werken. Het zou allemaal een stuk eerlijker zijn, want mensen zouden minder armoede hebben in de wereld. Dat idee leek mij gewoon al jaar wel ideaal, zeg maar, uh, Hoe sta jij er tegenover, Of hoe dat tegenwoordig gebeurt? Uh, nou ja, ik ben het helemaal mee eens dat het basisinkomen ingevoerd moet worden. Misschien is het wel goed om even uit te leggen wat het uh, basisinkomen is, hè, Want uh, de term basisinkomen wordt uh, regelmatig uh, gebruikt voor iets wat niet het basisinkomen is. Ja. Uh, want een basisinkomen, een onvoorwaardelijk basisinkomen, is uh, geld. Mm -hmm. En uh, de reden waarom het geld moet zijn is, omdat wij nou eenmaal met z'n allen hebben afgesproken, dat je geld nodig hebt om toegang te hebben tot dat wat je nodig hebt om te overleven. Ja. Uh, dus voedsel, water, onderdak, daar heb je geld voor nodig. Daarom moet het geld zijn. Uh, het moet individueel zijn. Dus dat je niet afhankelijk bent van uh, je partner bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor je, uh, je, je basisbehoeftes. En absoluut onvoorwaardelijk. Dat betekent dat eigenlijk de enige voorwaarde die er aan een basisinkomen zit, is dat je mens bent en dat je nog leeft. Dus ook niet gedocumenteerde mensen, iedere mens heeft recht op dat wat hij nodig heeft om te overleven. En omdat wij geld nodig hebben, moet dat dan in de vorm zijn van een basisinkomen. Ja, ja. dat idee, dat is eigenlijk waar ik al jaren ook mee loop. En ik denk van dat zou gewoon moeten gebeuren. Maar nu, nu is 2020, 2021. Alles een beetje op, op en neer gegaan, zeg maar. Om. En nu lijkt het er een beetje op gewoon dat van bovenaf eh, heel veel oude ideeën, goede ideeën, gebruikt worden om mensen, zeg maar, eh, in plaats van een onvoorwaardelijk basisinkomen, een voorwaardelijk basisinkomen te maken. En ik denk dat het verschil tussen onvoorwaardelijk of voorwaardelijk een heel groot verschil is, zeg maar. Om. En, eh, deze podcast ook een beetje bedoeld om informatief te zijn naar mensen toe van, uh, van wat er dus aan gaat komen Han, en uh, wat voor effect het gaat hebben op hun eigen toekomst. Zeg maar, en, uh, ik denk dat we daar zo vroeg mogelijk bij moeten zijn. En, uh, ja, ik vroeg me af, had je nog bepaalde dingen ontdekt gewoon wat er nu aan de hand is zeg maar, en hoe ze dat zeg maar, tegen ons willen gaan gebruiken? Zeg maar? Nou, het is inderdaad zo dat uh, Klaus Schwab en zijn vrienden, zullen we zeggen. Um, van het World Economic Forum. Van het ja. World Economic Forum, de New World Order, uh, de elite die, uh, die nu ons in de houtgreep houdt, uh, wellicht een basisinkomen willen invoeren uh, om je uh, onder druk te zetten, omdat daar voorwaarden aan verbonden zouden kunnen worden, bijvoorbeeld uh, testen, uh, vaccinaties, uh, uh, noem maar op. Mm -hmm. Um, nou ja, mijn antwoord daarop is, van, nou ja, dan hebben zij de term baasinkomen gekaapt. Dat doen ja. ze wel met meer termen. Hè. Dat doen ze met inclusiviteit. Dat ja. doen ze met uh, good health and well-being, gezondheid. Hè. Als je naar de Sustainable Development Goals kijkt, wat ook uit de Verenigde Naties koken komt... Als je daar naar de website kijkt, dan staat daar op pagina 1 bij Good Health and Wellbeing dat iedereen gevaccineerd moet worden. Dat is niet mijn visie over wat goede gezondheid is. Duidelijk. Dus wat je ziet zeg maar bij de elite die nu, die nu probeert de total control in te voeren, is dat ze juist die termen die eigenlijk goed zijn gebruiken om hun snode plannetjes te verkopen. Vanuit de baasinkomenbeweging kan je het ook zien als een compliment. Dus kennelijk heeft het baasinkomen inmiddels zoveel bekendheid gekregen dat zij het nodig vinden om die term te gebruiken. Ja. Maar goed, eigenlijk ja, je kan het dan ook zien als hè, de brood en spelen had je vroeger. Hè? Dus geef mensen te eten en vermaak ja. en dan, dan zullen ze minder kritisch zijn tegen de macht. Maar nogmaals, het echte, pure, zuivere basisinkomen is absoluut onvoorwaardelijk, zonder oordeel over jouw gedrag. En ja. je mag ook helemaal zelf weten hoe jij, jij, gedra hoe jij jou gedraagt. Ja. Niemand heeft het recht om tussen jou te staan en dat wat jij nodig hebt om te overleven. Zo ja. simpel is het. Nou, ik hoor ook termen van de World Economic Forum, van uh, you will own nothing and you will be happy. En dat is natuurlijk allemaal verbonden daar ook mee, zeg maar, van. Maar uh, het lijkt dan een beetje op als zeg maar, de normale mens gewoon helemaal niks meer zal bezitten. Maar dat alle bezit wat er zeg maar, is, zeg maar, dus eigenlijk naar een hele kleine groep mensen gaat. Zeg maar. ja, you will dus, ja. own nothing and you will be happy. Wat ze eigenlijk bedoelen, wij zullen dadelijk alles hebben. En ja. uh, you will be artificially happy. Ja, precies. <laughs> Maar uh, kijk, op zich uh, uh, uh, is het, de, het onderwerp uh, eigendom wel natuurlijk een, een onderwerp wat best wel belangrijk is in deze tijd. Want, 1% van de wereldbevolking bezit uh, zo ongeveer 90% van, uh, van, uh, van wat we hier hebben, inclusief het land. Ja. Dus als alles van iedereen zou zijn, nou, dan kan je ook zeggen, nou, dan is het misschien ook van niemand. Dan heeft iedereen weer toegang tot dat wat hij nodig heeft om te overleven. Hè? Dus we hebben daar, de elite heeft uh, drinkwater in handen. Uh, nou, dat is eigenlijk absurd om, om over na te denken. Ja, ik hoorde ook dat Bill Gates bijvoorbeeld uh, heel veel land, uh, land heeft verkocht in Amerika nu ook. Ja, zijn zeg maar. is de grootste grondbezitter dus, uh, dus in de Staten. Uiteindelijk kan ze ook alle voedsel uh, natuurlijk ook ja. weer allemaal in handen hebben, ja. zeg maar. Van. Dus dat is op wel uh, ja, verontrustend allemaal. Ja, zouden er zouden ook bepaalde dingen zijn die we zouden mm. kunnen doen, zeg maar, om ervoor te zorgen dat er, zeg maar, wel de goede kant op draait. En dat we, zeg maar, uh, dat we, zeg maar met z'n allen in, in de gaten kunnen houden, zeg maar, van waar ze, zeg maar, precies ons die afslag uh, zoals koeien zeg maar, in een bepaalde richting op kunnen duwen dat we denken dat we daar gelukkig van worden. Want ik denk het idee namelijk steeds wel sterk genoeg maar om daar een, een daar een uh, daadwerkelijk te laten gebeuren, zeg maar, van. Ja, ik loop al een tijdje rond in de, in de uh, internationale basinkombeweging Ik ben al een jaar of zeven echt uh, actief. Uh, ...bezig om uh, echt uh, mee te werken om het basisinkomen echt voor elkaar te krijgen op mm -hmm. wereldniveau. Ja. En ik zal het niet stoppen totdat het er is. En dus helemaal los van de World Economic Forum, hè? Toch? Uh, ja. Ja, ja, maar ik ben wel eigenlijk wel blij met wat er nu gebeurt, uh, zeg maar, uh, vanwege de discussie. Want... Uh, Laten we zeggen, een jaar of tien geleden ging het over, ja, heeft het basinkomen wel zin? Heeft het wel effect? Worden mensen er niet lui van? Ja. Nou, inmiddels zijn er genoeg uh, bewijzen en experimenten gedaan om te laten zien dat je, mensen er juist actiever van worden. Ja. Eh, ze zitten niet meer in, de, in die en dat juk van, van de controlesystemen die we nu hebben. Dus ze gaan eigen keuzes maken. Uh, uh, ze gaan eigen bedrijfjes beginnen, uh, uh, ze gaan misschien wel van richting veranderen, maar ze worden, ze gaan, er is, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het leuk vindt om uh, de rest van zijn leven op de bank te zitten met een blik bier. Hè, misschien wel eventjes een paar maanden of een paar jaar, maar niet je hele leven lang. Nee, maar als mensen dat zouden willen, zou dat ook moeten kunnen. En dat zou dan ook prima moeten zijn. Ja, prima Alleen, natuurlijk. voor mij zijn dat er veel minder dan wat ja. je mensen zou denken. Ja, ja, natuurlijk Want, heb je uh, de mijmeraars onder ons zoals Adelheid Roos het wel eens in een interview. Die, <laughs> uh, die dat heerlijk vinden ja. om lekker in een hangmat uh, En dat is ook prima. Maar die heb je nu ook hè, dus daar heb je het basiskomen niet per se voor nodig. De meeste mensen die ik ken die op vakantie gaan en eindelijk op het strand liggen en denken van Oh, ik heb het hele jaar gewerkt en nu mag ik twee weken vakantie. Heerlijk. Vervelend vervelen is kapot gewoon. Ja, maar ja. Met een basis komen kan je dat iedere dag een paar ja. uurtjes doen en nou, dan ga je daarna een hut bouwen, weet je wel, dat is ook leuk. Ja. Uh, maar goed, die discussie over, over dat mensen er lui van worden, die is eigenlijk nu verstomd, want we hebben zoveel bewijs inmiddels verzameld om uh, te laten zien dat dat helemaal ja. niet zo is. Ja. Nou, uh, daarna ging de discussie over: is het wel betaalbaar? Mm -hmm. Nou, ik, ik weet niet of je weet of, of hoeveel euro's en dollars er bijgeprint zijn het afgelopen jaar. Geld is echt, dat is geen issue. Ja, dan moet het geld natuurlijk zijn om, <laughs> om, om, om het systeem gaande te houden. Want dus ja. in principe krijgen ze dat geld toch weer allemaal terug, zeg maar. Van. Dus, uh... ja, ja, ja, sowieso. Maar, maar, maar nu gaat het dus eigenlijk over het echte essentiële karakteristiek van een komen de onvoorwaardelijkheid. Mm -hmm. En de onvoorwaardelijkheid is zo belangrijk, want het gaat. Echt over van, uh, ik heb niet het recht om over jouw gedrag te oordelen. Ja, Gewoon omdat jij mens bent, heb jij recht op dat wat jij nodig hebt om te ja. overleven. Minimaal. Wat mij betreft uh, uh, uh, leeft iedereen in, in overvloed zelfs. Uh, maar je hebt minimaal het recht uh, op dat wat je nodig hebt om te overleven. Zonder oordeel. Ja, dan heb je ook de vrije keuze wat je met je leven wilt doen. Want ik ken meerdere verschillende mensen. En de ene, ik had er straks nog over met iemand... Het is, je kunt ervoor kiezen zeg maar, om zeggen van oké, okay, ik kies ervoor om helemaal niks te doen. En dan zeg maar, tegenwoordig heb je dan bijvoorbeeld een uitkering en dan doe je verder helemaal niks. En dan ben je tevreden met weinig. Maar dan je mond is ook dan heel, heel klein en je hebt heb ook niet de neiging om daar iets van te zeggen. Want eigenlijk heb je dan precies je natje en je droogje binnen. Maar ik ken ook mensen die zeg maar, helemaal geen uitkering hebben en ook niet werken, omdat ze niet met het systeem mee willen werken. En die toch zeg maar, gedijen en, en succesvol kunnen leven, zeg maar, zonder dat ze zeg maar, eigenlijk met geld omgaan. Ja. En uh, ik heb dan toevallig Annette vandaag uitgenodigd. Uh, Annette komt uit Tsjechië. Hallo Annette. En uh, she is one of the people I know who's uh, living without money as much as possible as, as I know. Uh, en dan is het a, is a, een derde groep, een derde groep van mensen die zeggen van ja, maar ik wil... Ik was gewoon wakker en ik heb ambitie en ik wil graag gaan werken en ik heb om geld te verdienen en een dikke auto. En dat moet ook kunnen, weet je wel. Dus ik vind dat iedereen gewoon keuze moet hebben van, ja, wil je gewoon lekker lui niks doen? Of lui, wil je lekker niks doen? Of wil je semi-creatief zijn? Of wil je, zeg maar, uh, ja, al je ambitie uitleven gewoon? En die ruimte moet er echt zijn. En ik denk met een, met een uh, onvoorwaardelijk basisinkomen, dat je zeg maar verder alleen maar krijgt en gewoon mee mag doen wat je wil, dan is dat echt wel heel erg mogelijk, zeg maar. En ik denk dat dat wel iets moois is voor de wereld. Maar op het moment dat mensen zeg maar, voorwaarden gaan stellen, ofwel ik dan zeg maar, beelden uit China zie hoe die controlesystemen met de telefoons allemaal, zoals van puntensysteem. En op het moment dat je dan een bepaalde fouten maakt, of je rijdt een keer door rood, of je. Ja, dat is sowieso niet heel slim te doen, zeg maar. Maar stel je, je loopt een keer door rood heen, dat dan punten van je baasinkomen afgaan. Dus dan is het meteen alweer een controlesysteem, zeg maar. Ja, dat wordt gewoon slavernij. En dat wordt gewoon, ja, dat wordt gewoon een drama, zeg maar. Dus, uh... ja, ik ben het trouwens niet met je eens dat kijk, met mensen die, die uh, in de bijstand zitten, dat, dat, dat, het is best wel hard werk hoor als je in de bijstand zit. Want uh, als je de bijstand uh, moet aanvragen dan moet je geloof ik 28 uh, A4'tjes uh, invullen ja, om überhaupt ja, ja, ja. Uh, zeg ja. maar, uh, in aanmerking te komen voor een bijstand. Uh, vervolgens krijg je allerlei controleambtenaren op je nek uh, die jou uh, controleren. Uh, als je moeder een keer een tas boodschappen uh, komt afleveren dan uh, wordt, uh, wordt je bijstand weer, weer ingetrokken. Dus uh, ik denk dat het een misvatting is om te denken dat mensen in de bijstand eigenlijk, uh, uh, afgezien van het solliciteren wat ze daarnaast uh, uh, uh, vaak ook nog doen, uh, het is bijna, uh, het is, dat is gewoon een baan ja. door het controlesysteem wat daaromheen zit. En ja. dat verdwijnt allemaal als je een ja, komt ja, invoert. Ja. Dus de overheidscontrole wordt juist vele malen kleiner. En het papierwerk wordt minder en alle romslompen eromheen zeg maar. Ja, ik heb zelf namelijk uit ervaring op alle, alle drie die groepen gezeten, zeg maar. ik heb periodes gewoon niet mee willen draaien, dus ik had ook niks en dat was ook prima. Ik heb periodes zeg maar, echt heel erg gedacht, oké okay, ik ga nu ook lekker werken en flink geld verdienen, wat ook leuk was. Zeg maar. En ik gun dat eigenlijk uh, elk mens, zeg maar. zeker de toekomst en de generatie, dat ze gewoon vrije keuzes hebben zeg maar, om te kunnen doen wat ze zelf willen. Zeg maar. Ja, je ja. kan ook switchen. De je je uh, ene keer heb je, uh, zit je in een, in een fase dat je denkt van nou, ik heb gewoon zin om in een ja, ja, hangmat te ja. liggen met een cocktailtje erbij. Ja. En dan op een gegeven moment zit je in een fase van, nou ik heb nou uh, kinderen, ik wil voor mijn kinderen zorgen. Ja. Of uh, mijn, mijn, mijn, mijn moeder is ziek en daar wil ik voor zorgen. En de volgende keer wil je, uh, uh, zit je in je passie en wil je juist uh, uh, muziek maken of, een, of iets studeren. Of, uh, of, uh, of uh, een, een kast in elkaar timmeren. Ja. Uh, uh, als je je niet zorgen hoeft te maken over uh, dat je niet voldoende geld hebt om brood op de tafel te krijgen. Ja. Dan kan je, die, kan je veel makkelijker switchen. Uh, uh, uh, wat veel synchroner loopt met dat wat je wil in die fase waarin je zit. Ja, heel kenbaar. Hoor. En dan hoef je niet ja. 30 jaar bij één baas uh, uh, op kantoor te zitten, omdat je geen ontslag durft te nemen, omdat je anders je kinderen niet kan voeden. Ja, ik merk ook bij mezelf, als ik uh, zeg maar, uh, ik heb dan jaren straattheater gemaakt gewoon, en op het moment dat je dan eigenlijk thuis bent s'avonds, en je bent moe, en je hebt je eten binnen wat je net verdiend hebt, en je hebt wat drinken, en uh, ik heb dan mijn jointje erbij. En alles is oké, okay, dan begint meteen, meteen de creativiteit in. En dan moet meteen de hele avond tot diep in de nacht gewoon creatief zijn en muziek maken gewoon. En dat is allemaal puur uh, gegenereerd omdat je dat zelf gewoon mee bezig kan zijn. Zeg maar. Dus ik vind dat zelf wel uh, nogmaals belangrijk dat andere mensen ook dat kunnen ontdekken bij zichzelf. Want dat is gewoon wel uh, ja, toch een van de grote vreugden van het leven, zeg maar. Ja, ja, ja en je, je kan, wat ook wel, misschien wel interessant is om nog te vertellen, want veel mensen denken van ja, het is een beetje communistisch, iedereen heeft hetzelfde, maar het is precies het tegenovergestelde. Je hebt gewoon, het enige wat het is, is zeg maar, je haalt een nullijn omhoog. Hmm. He, het ja. is niet meer, je, niks, dat je niks, geen inkomen hebt, dat bestaat niet meer. Je hebt gewoon de armoedegrens, dat, is je, dat is, wordt je nullijn. Ja. En daarbovenop kan je alle verschillen hebben die je wil. Ja. Dat is wat mensen het lekker vinden om in een Ferrari te rijden en daar hard voor willen werken. Ja, moeten zij weten. Ja, er moet ruimte zijn voor ja. ambitie gewoon. Ja, ja, ja dat precies. kan allemaal. Ja. Dus je zult nog steeds rijken hebben. Uh, uh, maar je hebt in ieder geval niet meer uh, uh, die extreme armoede. En uh, dat is best wel een groot aandeel van de wereldbevolking. Ik denk dat ongeveer de helft van de wereldbevolking gewoon in armoede leeft. Ja, ja, ja precies, En ja. inclusief werken. Dus, um, dus ja, dus, uh, dus dat haal je gewoon weg. Ja. Annette, maybe we you have ideas or vragen? Uh, questions? Yes, I have a few questions. Ik um, I've seen a uh like a promo movie from European Unie, gezien uh, where they say uh, in the beginning like uh, nobody is gonna left uh, uh, behind in the future there was like some um, plan huh, till 2040 to 2050 also about sustainable development and uh, this uh, universal basic income so I want to maybe know if you have some information what they mean um, about nobody's gonna be left behind if for example people want to be left behind <laughs> of, of that. Yeah, yeah, yeah, yeah. If, <laughs> if you want to hear, please leave me behind. <laughs> <laughs> well, that's <laughs> Yeah, well, that exactly that's exactly why that's so serious. People, leave me option to to <laughs> yeah, yeah. still be, uh, feel a little bit freedom or, yeah. uh, or free uh, ourselves of. Yeah yeah yeah uh, this uh plant. <laughs> yeah there should be an option to opt out yes, and say course. i don't want to have I want to be part of that of completely of the system and say i want to completely live outside the system, yeah. of course like of people did 100 hundred years ago yes of course oh, i mean, I mean basic income can never be forced on you okay. it's just that you have the right To receive it, okay. but of so course they cannot force. Uh, well, I mean, I don't know what their plans are, but <laughs> yeah. yeah. <laughs> <laughs> but <laughs> but please world leave me behind. I uh, think that should definitely be, be an option. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> no, um, you know, um, the the the core view from the basic income movement is absolute freedom of choice, mm -hmm. absolute freedom of choice, mm -hmm. and um, that's the core value uh, behind basic income. And um, I see basic income as a as a um, crucial step towards a future of abundance. Yes. I mean, if everyone everybody just takes whatever they need today, mm -hmm. but don't take it to take it back home so that no one else no one else can take it, mm -hmm. um, then there is enough for everyone. Yes. And, um, um, But I do think from where we are now that a basic income or some form of basic income is needed to get there. Yes. Yeah. yeah because there are so many people living in poverty now, so many people that don't even uh, realize that they're in, that they were living in slavery. Um, um, if you give them a basic income I think that will create a mass awakening because then people have the time and energy mm -hmm. to connect with themselves again and i cannot wait to see what happens then if everybody awakes uh, because there are so many people uh, using their creativity to survive yeah if you take that away but oh, leave that, and use that creativity to whatever they come up with i mean i cannot imagine what will happen then but i i do believe that <laughs> that, that that that will be fantastic the diversity It, of people yes, you know yeah. and everybody starts doing what they really like you know yeah, make the art uh, everybody be yeah, painting uh, and making music uh, also other side of uh, that uh, because we also know they plan uh, to take uh, cash money uh, out of the our our system eh? so everything is going to be virtual everything is uh, going to uh, the money owns always the bank we are just yeah. the clients of the banks yeah but we can choose uh, yeah of course we have the, <laughs> we have the choice eh? that's uh, if we choose that we you know um, yes Transact with paper money. Yes, that's our choice. The other side of it is no um, that they want maybe more control. Yeah. People, they want to see more for how much people spend eh? yeah. Uh, yeah. from where they order things. Uh, yeah. We also know in the future there will be no benzina or diesel cars yeah. anymore. Yeah. Huh? Everything is uh, electronic yeah. and the, can be tracked. Uh, yes. So then we are all the time tracked yeah. all the time. Yeah. yeah? So. Yeah. Yeah yeah i do i do i do share your concerns um, with that i mean we are heading towards a world of total control and total uh, um, tracking by by the leaders by yeah. by a small group small of elite group of, yeah with um, but that's already happening now too right yeah. i think you're yeah yeah, and, uh, that, yeah of course yeah. when you when you type in and you're in your, uh, in your uh, gps so uh, you going yeah. there yeah. you will be uh, you'll be tracked uh, But uh, yeah, we are definitely going to try to uh, to make a difference, uh, to make it uh, happen, not happen. And, uh, yeah. yeah, but I think people like you who choose to to live off the grid yes, completely I, I are the pioneers <laughs> of, do, the, so. of the of the of the future. Yeah. I mean, that's what we are. We should be heading towards. I think that that's what we're heading to heading towards. All of us. Uh, yeah, I think the society yeah, I mean, will split up yeah. to to no, which so people, possible. normal people, and people who live kind of in a different way. And uh, I see a lot of, uh, on uh, on uh, on Telegram, there's a lot of groups connecting now trying to uh, uh, build their own small society outside of Holland. So when, uh, for example, somebody's a hairdresser, you can get a, a hairdresser a, a somebody or somebody's a baker. So everybody's trying to sharing their skills to... Um, to kind of uh, uh, avoid uh, uh, having to live in the system uh, that they force upon us now. Yeah, but what you also see is that these kind of communities often choose to have their local community currencies, yeah. for example. Yeah. Because somehow it is easy to use money, uh, money or they choose that it is e it is easy to use, mo use money fr in, in the world of scarcity that we live in now, right? Yeah. Yeah. And um, um, there is one example and I think that is the future and that is an example in the United States in a, a Native American village uh, Cherokee where they have the casino dividend and uh, it was a village of, of Indians and uh, someone wanted to to, to to put up a casino there and they were not very uh, happy with that <laughs> and then they ne negotiated with uh, with that uh, guy that okay you, you can put up a casino here but uh, uh, I think it was 80 or 90 percent of the profit of the casino will go back to the community. Oh, really? And uh, half of that part uh, would go to the community as a whole, so they would finance like uh, roads and schools or health, health, uh, yeah. health systems. And the other part would go as a, a, a, a dividend, some kind of basic income or freedom dividend or whatever you want to call it, to the individual people, including babies. And that is uh, wait, when was that? When did that start? I think it was in the '90s, somewhere, 1996 or something. And the, uh, there were a few researchers that um, collected data from that village and the surrounding villages, and they compared uh, mm -hmm. uh, the, these villages. And what they found was that in this village with the casino dividend, there were less psychiatric disorders, sure. there was less alcohol abuse, there was less uh, drug abuse, there was less violence. Uh, people worked comparably uh, to, to to the other villages mm -hmm. um, um, they were healthier they were happier uh, they felt more uh, uh, involved with the community um, and this model you know a company uh, uh, supported by the community that shares its profits to the balance, people yeah. To all the individuals, I think that is the future. You can copy uh, that and use it everywhere. Yeah, other. yeah. Well, we're actually trying to set up a, a project now in uh, in Ghana. Mm -hmm. It's in the early stages, but where we want to install a um, pyrolysis factory, and the pyrolysis factory is um, a factory that uh, melts plastic back to oil. Oh yeah, yeah. So oh, plastic yeah. is made of made from oil. <laughs> yeah. uh, so then we want to uh, use plastic waste. Uh, transfer, uh, transform it back to oil, the sell the oil, and then uh, distribute the profits as a basic income to the villages of the waste pickers. Mm -hmm. okay. <laughs> so not, not just the waste pickers, but the villages distributed well. All around uh, Ghana, and I think if something like that is set up and given a lot of attention, I think many people will realize that it is not that difficult. And if we set up cooperations, cooperatives, mm -hmm. I think is the best, better word, <laughs> the <cooperatives, laughs> um, yeah, yeah. Uh, then and, and share the profits and don't let the profit go in the pockets of one or two people, uh, or you know all the algorithms like uh, Booking.com or Uber or mm -hmm. Amazon. I mean these are just algorithms. Yeah. yeah. So. Uh, an algorithm doesn't need money so if these uh, these algorithms are ours then we can program those algorithms that they distribute the money to the people yeah, yeah, yeah. and that is fairly easy yeah. uh, the only thing we need is a few programmers that um, will build it okay so unfortunately i'm not a programmer myself <laughs> <laughs> maybe maybe somebody's listening is like hmm nice idea yeah yeah Yeah, and, that, and then, you know, then you have uh, basic income um, funded by uh, community-based uh, uh, companies. Yeah, and copyable, you know. It's, like it's, it's very small, so yeah. it's not uh, it's yeah. not uh, from the from, from yeah. the top uh, from the top down, yes. from the down yeah. up, right? Yeah, you can. Yeah, of course you can do it from you know the United Nations level, and you know we have blockchain technology, so it's fairly easy to distribute whatever currency you want to distribute. Um, but it's I think it's much more sustainable if you do that from within, yeah. and um, it is technically fairly easy. You You yeah, Making uh everything. if think yeah. if you have if you take plastic and you put it in a closed container where no air comes out. Yeah. And you heat it up to 400 degrees, it will evaporate but don't get on fire because there's yeah. no oxygen. Yeah. And then it yeah. will come out. Yeah. yeah. And you put it into uses. a spiral yeah. Yeah. and then diesel drops out. Yeah. It's crazy, yeah. man. Yeah. I've been yeah. building that a couple of years yeah. ago but I never finished it. Again. Yeah, have you? Yeah. yeah. Then we <laughs> then we should build maybe it. Maybe yeah. a friend of mine Raimundo <laughs> uh, maybe he's watching uh, today. He's uh, yeah. I think they actually been building that and I think um, University of Utrecht are now maybe um, going to do something with that. I'm not sure. Yeah, there are many, there are many uh, companies uh, trying to, to to set that up, to set it up. But you know, they want to make profit for themselves from the problem yeah, that yeah, we yeah. created in, in, saying, in you yeah, know yeah. Africa and Asia. Uh, uh, uh, what we want to do is to set this up with the waste pickers yes. and uh uh generate you know solve the problem of the plastic waste in in in in Africa I for think example I have uh, YouTube movies on hard drive from like 15 years ago which exactly tells you how to build yeah. it from an old container really yeah it's oh, like that would really be cool. uh <laughs> okay, I will call you yeah, maybe I will, I will show you <laughs> maybe out. they can build it themselves well yeah. it's, it's probably taken off YouTube now because uh, they've been censoring everything uh, nowadays yeah yeah So, uh, yeah, yeah, it's kind of uh, it's a really exciting time. Uh, a little bit something about the uh, next Saturday, uh, big demonstration coming up. I'm not going to tell you where, but I hear like things everywhere. If you're still on Facebook, just leave because it's completely dead. <laughs> Check out Telegram. It's completely different, but that might be good, actually. Right. So and uh, we find something else that will work. That's something I want to say in between. Do you have some more yes, questions or something uh, about that uh, plastic? It's a nice idea, but is it not better to create that uh, here and support own people, who, for example, uh, need that the universal basic income? Or uh, uh, because I mean, if we look on uh, uh, resecution, um, all that plastic and uh, all that waste comes from Europe over to there, because there are kind of places what are emptier uh, or no no people who live there. They dump that, then. and they dump that. Yes, a mm -hmm. lot of companies. What we yeah. see here, like we recycle, but we don't look where the products or the recycled waste goes. And most of the time, it's uh, dropped in China, in Asia, huh? everywhere in India, mm -hmm. Africa so yeah, yeah sure as I, I mean I th uh, it should be everywhere yes. is, but, but the thing is we shouldn't recycle plastic anymore we should just clear yes. up the clear I mean up the mess we will build one on uh, Monday will you, We will build you one on Monday yeah. and, and, and support own own uh, culture yeah. own people yeah. because uh, we uh, everywhere in the country doesn't matter if it's in Asia or here in Europe we have problems with people who are on the street or kind of suffering people have kids uh, and, and uh, doesn't have enough because now in this crisis economic crisis it's uh it's really happening and uh, yeah yeah yeah yeah. definitely well uh, I mean I I think it should this this this small shit should should, uh, should uh, be implemented everywhere but the reason why we uh, want to start in uh, in uh, in Ghana or in in Africa is because um, uh, the impact is faster because there you with with $10 or $20 a, a month you can make a huge difference that's uh, that's that's life changing Definitely. and with one example uh, everyone can copy that uh, so if people have the idea, okay, that's a good idea, we want to implement that in the Netherlands or in, in Czechia or wherever, um, the, the idea is to, to show that, look, we don't have to wait for our governments to implement it. We don't have to wait for uh, the European Commission to, to, to decide on it. I mean, we have a European Citizens Initiative now running to gather uh, uh, signatures to, to force the European Parliament to uh, discuss uh, basic income for whole Europe. Mm -hmm. uh, but we don't have to wait for them to decide, to, to to do no, it. We I can, like we can do yeah. it ourselves. And the casino dividend is already an example. That uh, but it's not that um, well known. Uh, I think plastic waste. I mean the narrative mm -hmm. behind plastic waste. You know, turn plastic waste into a basic income is uh, so strong. Uh, which is why yeah, we focus so on that when, now. When, when yeah, the, the narrative is so strong. Yeah. Uh, I mean, th I think that we'll we'll will gather uh, enough attention to make people realize, Look, we don't have to wait. We can turn a problem into a, a huge, huge opportunity, and the basic income will uh, will change everything. I think so. Yeah. Everything it will change the concept of work. It will change uh, gender uh, issues. It will change. Uh, um, uh, I mean, crime crime rates. How many crimes are poverty related? Mm -hmm. Almost all of them are poverty related. Um, uh, so it will change everything. And um, uh, what I want to show people is that look, don't wait for the government to do it. S start with with what you can do yourselves and share. Uh, share uh, uh, your profit or your um, the things that you don't need today, yeah. and you can do that with money. But you can also do that uh, with your uh, the vegetables that you grow in your own garden, right? Yeah, there's too much stuff yeah. you have living in your <laughs> yeah. house. So, yeah. Uh, yeah, yeah. Yeah. I see that happening a lot. Yeah. People come to me all the time, like, "Oh, you need this. You need this." Yeah. I'm like, "No, I got no space. I got no yeah. space. No, I got oh my bus full." But uh, yeah, that, that idea worked really well. Yeah, If people understood mm. the power of giving, yeah. Yeah. <laughs> then we had a completely different society. And yeah, if uh, yeah. in the society there doesn't exist money, yeah. then there exists uh, um, equality, respect, yeah. Yeah. and love, and uh, giving yeah. and receiving. Yeah, so yeah, so yeah. I, I mean, I... the money is the problem. Not yeah. that there yeah. are no money, but yeah. there yeah. are money. Yeah. Yeah yeah. Yeah, there is yeah, yeah I fully agree which is why I don't think uh, that I don't see basic income as a as a as a goal but as a tool towards a society where money d is irrelevant but you first need to take people really out of poverty uh, because then they have you know uh, time to think and reflect and grow uh, right, you, know, yeah. if you, if you if you yeah ja. Dus als ik het goed begrijp, ik het even samenvatten in het Nederlands, voor ik het goed begrijp, uh, het grote verschil is zeg maar voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. En dat het zeg maar niet van buiten, buiten af komt, zeg maar, wat het overkoepelend is van, van, van, van, van, van de piramide top van naar beneden. Maar eigenlijk vooral van beneden uit zou moeten we beginnen, zeg maar. Omdat we dat eigenlijk zelf al mee kunnen starten, zeg maar. Los van, los van dat grote systeem. Ja, vroeger waren we ook, hè, toen we nog jagers en verzamelaars waren, toen hadden we dat. Hè, toen deden we het het eigenlijk ook al, wel, ja, dus dat eigenlijk al. Dus het zit gewoon in de menselijke natuur, ja. eigenlijk. Hè. Want zo zijn winkels natuurlijk ook een keer ontstaan, zeg maar. Van oké, okay, hij heeft veel vlees, dus ik ga een slagerij beginnen. En, dat heeft, en op een gegeven moment zijn het ook een beetje gaan verdelen, zeg maar. Ja, pas, pas toen we echt instituties gingen oprichten, toen kregen we een probleem. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> Nou, dat is mij super duidelijk. Er zijn er nog mensen in het enorme publiek waar we hier hebben, gewoon die vragen hebben, of ideeën, of toevoegingen? Nou, helaas Ik heb niemand een vraag. meer. Oh, Rob. Rob heeft een vraag. Oh ja, Rob. Nee, kom. Um, ja. En je had het net over. Uh, over uh... Kom, even, hier zit anders dan? Dat helemaal niet. Ik kan mijn vraag van uh, hier stellen. Ehm, um, ik heb een vraag aan jou. Um, Jij had net over um, uh, een salaris voor iedereen. Uh, snap je? Uh, heb je gezegd toch? Ja, een inkomen, ja. ja, ja. Een, een common inkomen. Een basic common income? income. <laughs> ja, ja. Right? Ja, een ja, genoeg gelden van te leven voor iedereen. Ja? Daar heb ik een probleem mee. Want het probleem bij mij is uh, dat de staat dan controle heeft over jou. Want het geld komt van de staat. Nou ja, ik heb net dat proberen. Dat kan. Nee, wacht even. Dat kan. Het kan. kan. Maar als je een... een common income hebt... voor... Uh, any citizens, right here. Ja? Dan... Dan gaat de staat controleren. Die kan dan, ja, sorry. Die, die kan dan ook zeggen: van... Je moet een spuitje hebben, je moet dit hebben, je moet, het zus, je moet is zus. uitgelegd? Nee, maar daar hadden we het net Nee, maar Rob, Rob. waar ja, heb ik dat dan gemist? Ja. ja. Rob, <laughs> ja, ik ga het toch, toch op in, want het is wel belangrijk, hè? Oké, oké, oké. Nee, maar Rob, Rob, okay, het Rob, het is wel belangrijk. Dan is het gewoon Rob, het is wel belangrijk. In Nederland, de situatie in Nederland. In Nederland heb je. Ja, ik ga je wel In Nederland wel. heb je meer dan 30 inkomensafhankelijke. Toeslagen, subsidies, weet ik allemaal wat. Allemaal voorwaardelijke regelingen. Uh, waar je aan, kan, uh, aan moet voldoen. om uh, uh, uh, extra geld te krijgen. Dus er zijn zorgtoeslag, huurtoeslag. Uh, uh, weet ik het. allerlei belastingvoordelen. We, allemaal inkomensafhankelijk. Zijn er zijn er 30. Denk jij dat de staat daar. Uh, Vind je, snap je, de staat, dat, dat is het controlemiddel van de staat. Daar zit een heel controleapparaat overheen. Want je moet eerst aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet om dat, om dat, om dat, te, om dat te mogen ontvangen. Nou, dat is een groot deel van de bevolking, want dat zijn miljoenen mensen. Uh, bij een basisinkomen. is het enige wat jij zegt, is van oké, okay, iedereen in die in Nederland woont... Die... Mijn vraag is aan jou, ben jij voor een basisinkomen? Ja, ja, met, met heel mijn hart. Met, maar met welke... Een onvoorwaardelijk, ja, maar welke? onvoorwaardelijk. Een onvoorwaardelijk, alleen een onvoorwaardelijk basiskomen. Dus arme, ja, rijke. Sorry, sorry, ik denk te veel. Ja, maar. Dat is niet erg. Het is, het, een basiskomen, ik zie het basiskomen als een teken van onvoorwaardelijke liefde ja. voor ieder mens. Dank u wel. Nee, maar luister. <laughs> um, ik wil het klinkt hebben. Ik ben ook voor een basisinkomen, maar dan onvoorwaardelijk. Ja ja, ja, ja, ik ook. Ja, dan nou, dan het dan ook ja, ja. Ja, maar. Wauw, natuurlijk ook. Mooi, jongen. Echt. Mensen, mensen. mensen. Het is nu wel extra duidelijk, ja, hoor. Ja, toch? Ja, ja. Ja, ja. Hier ja, is het extra duidelijk. Ik ben sterker nog, ik ben alleen maar voor een onvoorwaardelijk basiskomen. Ik wil het je nog een keer ooit zeggen. Ik ben alleen maar voor een onvoorwaardelijk basiskomen. Zodra je er één voorwaarde aan verbindt, nee, nee, ben je verloren. Zo, ben je verloren. Want dan krijg je meteen het controleapparaat omheen, dan krijg je meteen die ambtenaren nee. in je nek. Dan moet je aantonen dat je geen miljonair bent nee, om het nee, te mogen nee, maar, ontvangen. Nee, maar de reden waarom ik daar zo over hamer is dat ik het heel erg eng, eng, eng vind. Ik vind het heel erg eng. Is het ook. Een basisinkomen vind ik heel erg eng. Want ja, omdat je weet, om de, de omdat je weet staat, wat, ze, wat er daarboven... Wat er daarboven. van de staat. En de staat kan jou dan controleren. Hoeveel mensen denk jij dat er nu van de staat een toelage krijgen? Heel veel. Ja, bijna. Dat vind ik dus eng. Ja. En dat wil ik dus tegen gaan. Ja. En daarom speelt deze man naar de man. Um, misschien als aanvulling uh, even, want ik denk wel ja. dat het vraag is: uh, heel veel mensen worden zenuwachtig. Die denken: van ja, uh, waar komt dat vandaan? Wie gaat dat betalen? Dat uh, hoeft niet. Uh, uh, ik, uh, ja, ik, ik ken jouw verhaal te vallen uh, over de financiering uit de Nou ja, dus uh, kijk, vanuit de huidige situatie waarin we nu zitten, hè, als je alle inkomensafhankelijke toeslagen behalve de huurtoeslag zeg maar, vervangt door een basisinkomen. Uh, uh, een klein beetje vermogensbelasting, dus de allerrijkste wat meer laat, laten betalen. Nou, dat is hard nodig, hè? want die zijn van 90% belasting naar 70%. Uh, dat is schandalig wat die nou betalen. Dat is bijna niks, dus daar mag je best wat meer van vragen. En uh, uh, uh, uh, ja, de, uh, en, en dan daarbij bedenken, dus dan ben je er al bijna... Nou, dat wat je dan nog mist, dat verdien je terug doordat mensen gezonder worden. Dat de criminaliteitscijfers naar beneden gaan. Dat mensen uh, geld gaan uitgeven. Hè, dus je krijgt ook weer meer uh, inkomsten door, door, door gewoon je btw, uh, zeg maar. Dat mensen meer gaan consumeren. Dat mensen gaan dus bedrijfjes uh, opstarten. Uh, dus mensen, uh, dus komt, de economie bloeit op, en met name de lokale economie... Uh, uh, uh, um, dus uh, uh, je verdient het aan alle kanten terug. En in alle rekenmodellen die ze doen, uh, tellen ze die effecten van het basiskomen nooit mee. Ja, dan zeggen ze, ja, basiskomen is te duur. Ja, dat kost dan, als je alle toeslagen vervangt en een beetje, iets met, een beetje met de belasting doet, dan kost het eigenlijk, is het break-even. Uh, maar de effecten, het hele ambtenaarapparaat gaat weg. Hè? Dus de overheid, wordt vele, de overheid wordt vele malen kleiner. Dat, zijn, zijn, dat is van 30 of 40 procent van de ambtenaren verdwijnt. Alles uh, die kunnen allemaal lekker iets anders gaan doen, weet je wel. Uh, BOWA worden of uh, in de zorg gaan werken. <laughs> Doe maar in de zorg dan <laughs> ofzo, zo, ja. Kunnen die, die, die omscholen naar? Nou, ja, en die, IC... en die, die, die, die uh, uh, effecten worden nooit meegerekend in de, in de kostenplaatjes. Maar die zijn er natuurlijk wel. Uh, dus de basiskomen levert geld op. Het kost niks. Het levert geld op. Iedereen heeft het recht om gewoon... Alsjeblieft. Onverwaardelijk, dat ja, al, anders is het geen basis komen Maar huidige politiek die is niet onverwaardelijk. Nee, tuurlijk nee, niet. Nee, uh, nee dus maar daarom zit ja. hier ook, hè. Ja. Ja. Roep het ja. maar even extra hard, roep maar even. Nee. Ja. Onverwaardelijk. Onverwaardelijk. Ja. Nog een keer harder. Harder! Ja. Okay. Anders is de slaap <laughs> Oké, okay, Hilde, dankjewel. Graag gedaan. Annette, dankjewel. Rob, dankjewel. Augusto, kom weer lekker muziekje erin knallen. Mensen, dankjewel. Yes, Mensen thuis. Keep charging en uh, we gaan gewoon keihard door, gewoon allemaal gewoon. <laughs> chronology of where we are is based on lies you know that coronavirus is lethal that there was no prevention and treatment that it's an emergency that requires social distancing a mass which it doesn't and that the solution was an mrna vaccine that was safe and effective which it isn't and that it's causing huge harm and we know as well that the more harm from these mrna vaccines will happen in the years to come so my You know what i've been saying all along is anyone who's over 70 who gets one of these mrna vaccines will probably be sadly die within about two to three years and i would say anyone who gets the mrna injection no matter what age you are your life expectancy will be reduced to you know die if you're in your 30s within five to 10 years and you probably will have allergy neurocognitive issues and um, inflammation and of course infertility is the major one wildlife Wild radio